Organisaties die gebruik maken van composable commerce, die gaan hun concurrenten in de toekomst met 80% overtreffen in groei. Ja, je moet meebewegen met de markt. En ja. liefst liefde wil je niet iedere keer de hele machine weer opnieuw gaan bouwen. Wat heb je nou werkelijk staan? Hoe gebruik je dat? en haal je er wel het maximaal uit. Je hebt al waarschijnlijk al wat systemen draaien. Je hebt al misschien wel wat legacy. Jullie zien nog wel eens een klant. Nou, vaak zie je dat ze flink wat ambitie hebben, groeiambitie. Je verkiest er eigenlijk voor om dingen te vervangen in plaats van ze te repareren. Een soort future-proof omgeving, waar zij het wel op voort kunnen bouwen. Okay, wat wat ga ik er aan bijbouwen, Wat ga ik ervan afhalen. Het kan, mag zijn, het hoeft niet per se natuurlijk. Marketing wil van alles. Ja, ondertussen hebben we ook een zaak draaiende te houden. Ja, dit, dit, dit gaat vrijving geven, jongen. Ja, je moet wel samenwerken. Iets wat wij al best wel een tijdje deden vanuit de techniek. Dit kun je ook soepel in stappen oppakken. Waar kunnen we nou het snelste waarde toevoegen?